Different from your eyes. See you. Hallo mensen, leuk dat kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPD voor morgen. Vandaag ga ik een met Wim, met de Volvo V70. Want die vonden we hier nog eens in dit oude verlaten politiebureau. Het is hier bon warm buiten, 40 graden of zo. Donderdagmorgen, dus wordt het zelfs 41 graden. Hier in Maastricht in ieder geval. Uh, dus ik ga mijn woorden niet naar vuil maken. In ieder geval, airco staat aan. Sorry als je die hoort. Boeit me niks. <laughs> het is voor mijzelf. Ja, dit is de Volvo V70, hij gaat binnenkort helemaal vervangen worden door dan wel de Audi A6. Hij werd een tijdje nog vervangen door de, uh, hoe heet die de dingen, de Passat, uh, Volkswagen Passat, Passat. Um, en ja, dat, uh, dat was om de tussenstap tussen de Volvo en de Audi te overbruggen, zeg maar. Dus toen er reden er tijdelijk nog wat uh, Volkswagens rond. Maar het wordt dus echt allemaal de A6. Maar jullie vroegen de Volvo V70. Jullie vragen ik draai je hoe is die, uh, die uitdrukking. In ieder geval voertuigcontrole zometeen. En dan gaan we lekker de snelweg en de straat op. Klaar en let's go. We hebben natuurlijk de nieuwe uniformpjes aan. Die hadden jullie wel gezien. Aan de overkant loopt iemand die lijkt onder invloed te zijn. Uh, daar had ik het laatst al over gehad met jullie. Uitgebreid eigenlijk ook wel. Dat heb ik ook aan agenten gevraagd uiteindelijk. Van ja, mag je iemand aanhouden? Deze mevrouw veroorzaakt geen overlast tot zover. Dus die ga ik eigenlijk ook nu, ik heb me bedenkt, gewoon niet aanspreken. Die loopt waarschijnlijk naar huis, hoop ik voor haar. En zodra de overlast is van deze mevrouw, zullen we haar wel aanspreken. Uh, zullen we, of zullen we daar wel een melding van krijgen moet ik zeggen. Uh, maar nu dus geen overlast. Dus waarom zouden we die beste mevrouw dan uh, lastig vallen. Het is warm genoeg. Het is haar keuze om te drinken. Het is geen verstandige keuze. Maar goed, als zij dadelijk op straat gaat lopen of een winkel gaat overvallen of gewoon schorri wordt, Dan uh, zullen wij vanzelf wel uh, bericht daarvan krijgen. We voeren wat controles uit hier op langsrijdende voertuigen. Nou deze reed zo langzaam tot we niet eens.. Dus, uh, Ofwel, hadden we wel een. Uh, ja, wat ik er ook wel een controle. We staan ook lekker geparkeerd hier. We staan eigenlijk helemaal niet onopvallend, zeg maar. We moeten wat meer onopvallend gaan staan, mochten we nog iemand willen spotten. We gaan gewoon hier zo staan. Nee. Doet doet. Die reed wel hard. 51, maar je mag je 70, denk ik. Hoi, oh, ik kom even gezellig bij je staan, dat je het weet. Ja, hier gaan we ze niet pakken, denk ik. Hoe hard mag je hier? Ja, dat ding heeft 70 aan. Maar dat is wel hard. Hé, nee, hier gaan we ze niet pakken. 70 miles per hour, hè. dat is iets anders dan uh, natuurlijk uh, 70 km per uur. Ik ga wel hard, denk ik, deze auto voor mij. Even een meting doen, no? 64, nee dat mag niet. En we krijgen meteen een melding van illegale im immigranten in een truck. Uh, illegal immigranten in een mogelijk dus in zo'n cool blue busje. Ja en daar rijden er hier wel een paar van. Dus we gaan omdraaien. We gaan deze even uitzetten. en nou, rijden op deze weg zo te zien. Maak gebruik van de vrijstellingen voor de mensen die nu afvragen waarom ik hier in Helder rood Roodrijd te hard rij we willen die truck zo snel mogelijk vinden natuurlijk uh, voordat ze dadelijk uh, door hebben dat de politie al hen aan zit of dat ze gewoon op hun bestemming aankomen en er alsnog vandoor zijn we zijn een beetje kwijt ik ben te veel gefocust op een cool blue busje maar dat is het geloof ik ook gewoon of hetzelfde geld is dat niet hij wordt dus wel via de ANPR-camera's gespot. Hij rijdt nu op de snelweg. 46 EEK 572. Na achter gaat hij. We have a traffic alert on Great Ocean Highway. Dispatch suspect located, moving to engage. Ja het gaat er wel aan toe achterin die uh, denken van wat gebeurt hier allemaal ja. We kunnen moeilijk van de weg duwen, maar ik ga het wel doen. Hier zit die greppel in de, dat zou ik perfect zijn. het lukt niet. Of wel? Nee. Misschien wel assistentie erbij vragen. Of gaat hij nu stoppen? Uitst oh, au, dat doet pijn. Beseft dat je dom bent meneer, uitstappen. Hier komen we snel een beetje. Staan blijven. Hou die truck in de gaten. Taser. Handen omhoog. Vuurlijnen collega. Hou die truck in de gaten. hè? elke spring is eruit met snallen. Ik ben aangehouden. Negeren stopteken. En mogelijk uh, vervoer van uh, personen. Er zijn geen een, meer nodig. Oh, oh, Niemand aangetroffen in die truck. Oké, okay, dat is minder. Um, ja, wordt overgedragen aan de marge C. Uh, die gaan... Uh, deze zaak blijven opnemen gezien het een illegale of aangezien het een uh, situatie is uh, met uh, weet ik van wat allemaal, ze gaan in ieder geval oppakken. Ik ga rijden want dan kan de takelwagen deze kant op komen. Maar in ieder geval de melding afgrond. Oh. Dat is minder. Kan ik hier draaien? Ja, dat moet wel lukken. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dan wordt iemand uh, op dit moment ontvoerd. Um, of die is al ontvoerd of er werd een poging tot gedaan. We gaan even hier rechts langs vlugstrook pakken. Maar het voertuig gaat er vandoor met hoge snelheid. Speedo, dus een busje. Oh nee, het is dus, uh, een lijkwagen Hoi. Ja dat menu dat doet hij niet meer joh. Stop eens uit je. Ja. Ik kan hem niet meer ondervragen. En hem at en any... ik... Oh, vuur op, vuur op, vuur op, vuur op, vuur, vuur vuur Staan blijven. Staan blijven. Kom op. Veel te warm om te rennen. Staan blijven! Kom op hé! Hey. Meewerken! Hé, hey, vriend! Luister! Jongen, jongen, jongen, zit ik jou niet te rennen met het warme weer? Gelukkig hoef ik maar alleen achter mijn computer te zitten, maar toch. Zeg de volging. Een bericht voor alle wagen. Een bericht voor alle Eén collega vraagt om mijn assistentie. Maat, en... oei oei, waarom ren jij zo ver? Ik ben hier helemaal klaar mee. Hij moet daar ook nog terug naar die auto, hè? Vuurwapen pakken, heel goed. eenmaal aan. Nu. Ik uh, ben wat dingen kwijt, uh, of kwijt. Nu, sowieso, als nu doet hij het wel. Nee, stop de pet, doet het niet meer. Ik kan gewoon niet meer op E drukken voor vragen te stellen. En dubbel E doet hij ook niet meer. Um, ik heb er natuurlijk wat in lopen te veranderen, of ja natuurlijk, dat weet je nog niet, maar ik heb er wat in lopen te veranderen en dat ging niet helemaal goed dus. En... Gaat ie goed. Uh, wat dan nou nog gedaan? Ja, transportjes komen niet meer. Of die komen wel. Uh, alleen, ze stappen de laatste dagen niet in. Hij had die treinen proberen te veranderen trouwens, maar doet hij ook niet. Dat is verhoord. Naar nou, NS. De collega loopt dan na de verdachte toe. En vervolgens, ja, lekker. Loopt de verdachte niet mee. Of stapt niet in. En blijft staan waar hij staat. Asshole. En vervolgens staat de husband picked up. Maar hij blijft daar wel voor altijd staan. Raar! In ieder geval, ik zie jullie zo meteen. Oké, okay, we waren net hier. Uh, hier lag iemand op de grond. Blijkbaar slachtoffer van die uh, kidnapping. Ik weet niet of ik daar nou gewoon vol overheen ben gereden toen straks tot hij da daadwerkelijk niet lag. Maar uh, toen ik aankwam, uh, poef weg. Dus ja, uh, yeah, we gaan door. Oh, wat is. Oh! Hey joh, gek! hey joh, gek! Anders! What the fuck? What? wat wat wat wat wat wat wat gebeurde daar wat gebeurde daar ik snap het niet meer voordat, voordat ik het wist rijd ik een dier aan dan begint ze gas te schieten. Ik stap uit en ik knal me gewoon door mijn kop. Nou, mooi einde om de video af te sluiten, denk ik zo. Ik weet niet hoe lang ik bezig ben vandaag. Het is een beetje te warm om verder te gaan. En uh, we maken de video's misschien eens wat korter. Wat meer, wat minder praten, wat langer. Wat meer melding. Dingen, zo je zeg maar. Um, maar in ieder geval... Uh, tot de volgende zou ik zeggen. Ik weet niet eens niet wat er helemaal gebeurde. Ja, zo'n random script wat dan inspant om uh, een jager op de snelweg te blijven. En die ja schoot ineens mij neer. In ieder geval, tot de volgende. En uh, ik ga eens fixen dat alles weer in orde is wat betreft uh, plugins en zo. Joejoe!